In deze serie ontdek je een aantal onmisbare tools voor makers die je in jouw projecten kunt gebruiken. Je ontdekt hoe ze werken, hoe je ze veilig kunt gebruiken en wat je er zoal mee kunt maken. In deze missie het lijnpistool. Dit is dan zo'n lijmpistool en, zoals de naam al zegt, kun je het gebruiken om verschillende dingen en materialen aan elkaar te lijmen. Hout, karton, plastic, blik en ga zo maar door. En dat gaan we in deze missie ook doen. Je gaat een kartonnen robot maken die je zelf in elkaar gaat zetten met behulp van het lijmpistool en die je daarna zo mooi kunt maken als je zelf wilt. Dit is Dambo. Dambo is een kartonnen robot uit een Japanse tekenfilmserie. Hij was een tijdje geleden een meme op internet. Mensen fotografeerden Dambo in allerlei grappige situaties. In deze missie ga jij je eigen kartonnen robot maken. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een lijmpistool. De link naar een website waar je er een kan bestellen vind je hieronder. Lijnpatronen. Stevig karton van bijvoorbeeld een oude doos. Deze kun je bij elke supermarkt vinden. Karton moet niet al te dik zijn, want je moet het nog wel kunnen knippen met een schaar. De twee geprinte schablonen met robotonderdelen. Plaksel. Of een plakstift, een goede schaar, een lineaal, een plaat om op te werken, dit kan een stuk hout zijn of een snijmat, veiligheidsbril, handschoenen en materialen om je project te versieren. Verf, oog, tape, stof, wat je maar kunt bedenken. Verzamel nu de materialen en print de schablonen. Terwijl je dit doet kun je deze video het beste even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden twee keer te klikken of te drukken. Probeer het maar en verzamel de materialen. Een lijmpistool is een superhandige en onmisbare tool voor het lijmen en plakken van allerlei verschillende materialen. Karton, plastic, blik, stof, nog veel meer. Het fijne van een lijmpistool is, is dat de lijm veel sneller droogt dan lijm uit een tube. Je kunt daardoor veel sneller werken. Vaak hoef je de gelijmde onderdelen maar 10 seconden tegen elkaar aan te houden en het zit vast. Stiks of patronen van lijm worden in de achterkant van het pistool geduwd. Je knijpt in de trekker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 Nu je weet hoe het lijnpistool werkt en hoe je het veilig kunt gebruiken, gaan we aan de slag. We gaan de kartonnen robot maken. Pak als eerste de geprinte schablonen en plak deze met plaksel of met je plakstift op het karton. Laat ze even drogen en knip alle onderdelen uit. Terwijl je dit doet, kun je de video weer even op pauze zetten. Leg nu de beschermplaat op tafel. Doe je veiligheidsbril op en trek je handschoenen aan. Steek ook de stekker van je lijmpistool in het stopcontact. En terwijl dit opwarmt, vouw je met behulp van de lineaal de randen van alle onderdelen om. Als je lijmpistool warm is, pak je een lijmpatroon en steek je deze achterin het pistool. Knijp voorzichtig in de trekker en wacht tot er een druppeltje lijm uit de voorkant komt. Pak dan stuk voor stuk de robotonderdelen en plak deze één voor één in elkaar. Op deze manier. Eerst een streep lijm op de rand en dan steeds 10 seconden goed aandrukken. Gebruik niet te veel lijm, maar wees ook niet te zuinig. Zo plak je alle zesde onderdelen in elkaar. Succes! Als alle onderdelen geplakt en gedroogd zijn, kun je je robot in elkaar zetten. Dit doe je weer met je lijmpistool. Knijp een beetje lijm op één van de twee delen en druk ze 10 seconden tegen elkaar. Je mag zelf bedenken hoe je jouw robot bouwt. Armen omhoog, armen omlaag, staand, zittend, hoofd gedraaid. Bedenk het zelf maar. En nu customizen. Maak jij een stormtrooper, een unicorn of een creeper? Ik ben benieuwd wat jij gemaakt hebt. Misschien wil je je robot delen met ons op Facebook of Instagram. De links naar onze sites vind je hieronder. Je hebt in ieder geval een medaille verdiend. Deze missie over het lijnpistool is speciaal gemaakt voor de campagne ABC van het maken. In onze wereld, die bol staat van de technologie en steeds sneller digitaliseert, is het belangrijk dat je niet alleen dingen leert zoals programmeren en goed zoeken op internet, maar dat je ook vaardigheden leert die je kunt gebruiken om onze wereld mooier te maken. Door zelf dingen te maken en problemen op te lossen, ontdek je niet alleen beter hoe dingen in elkaar zitten en werken, maar kun je ook de echte wereld en de digitale wereld met elkaar verbinden. Als laatste nog een shout-out naar Heuts, Mobiliteit en Vrije Tijd. Zij geven ons gratis alle tools en materialen die we in deze missies aan jullie gaan laten zien. Super bedankt! En de komende maanden komen er nog veel meer missies met onmisbare tools voor makers bij. Volg daarom onze site of abonneer je op ons YouTube kanaal. Tot de volgende missie en vergeet niet je robot met ons te delen.